Het is een Moerad Recovery Serum. Het is een serum die fijne lijntjes vermindert en het vochtgehalte verbetert. Door de hyaluronzuur die erin zit. En verder werkt het heel mooi op een gestresste huid en tegen wallen en kringen. Om, door de cafeïne die er ook in zit. Nou, het is een heel speciaal serum. Er zitten allemaal kleine bolletjes in. Dat zijn de ingekapselde werkstoffen. Zodra je hem opkomt, dan komen die werkstoffen vrij. Nou, dit is een product wat je s'morgens en s'avonds gebruikt op het gezicht, rond de ogen, op de hals en de nou, en Het is een soort parallemoer als je hem op je huid aanbrengt en hij ruikt ook heerlijk.